melding brandstichting, er zou iemand brand zijn aan het uh, stichten en nee, dat mag niet kom hier dan, kom op dan, kom op dan wapenstok hier joh, gek hoppa uitstappen iedereen, kom op keer slechter dan, nou die negeert hij, oh hij knalt ergens op terug doen, ik ben eens aangehouden Wow, Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 Eldie en morgen. En vandaag ga ik op pad samen met Kim. En we gaan een pad uh, met deze Vito. Hij is gemaakt door Heumots. Uh, Shout-out naar hun. Ja het is bijna precies de Nederlandse Vito. Um, en natuurlijk is er ook wel eentje gemaakt van het ministerie van mods, die kennen nu waarschijnlijk ook wel. Het ene verschil daarbij is, is dat dit raam waar ik nu voor sta, dat die dan helemaal wit is en de rest is dan helemaal geblondeerd. En dat is eigenlijk meer een hondenwagen eigenlijk. Uh, dit lijkt dan eigenlijk meer op de personenwagen, ik zal nu even voor het foto's in beeld laten komen van GTA en in het echt van beide voertuigen. Het enige wat wel is, is dat hier de achterraam anders is en zo is hij in het echt in ieder geval niet. Maar ik vind hem toch wel vet, dus ik ga hem zeker even gebruiken. Nog wel een klein nadeel aan, ik liep net even weg van de Vito en toen ging, uh, uh, verdween die. Uh, eerst na 100 meter of zo verdween alleen de deuren of zoiets en toen verdween de hele Vito. Um, in ieder geval, voertuigcontrole, stop. En de volgende, oranje, misschien dus wel even een beetje 1, aanpassen. We have, uh, 148. Elf, uh, 148. Ja, 11 zo. zo. wel en ik ga er wel dit eens dan zoeken. En groen. Enige wat, maar dat ligt allemaal misschien ook aan mij. Hoor. Als ik groen of als ik dit aanzet dan zo te zien wordt de omgeving niet verlicht. En als je groen aanzet zie je achter mij. Dan gebeurt het wel. Dus dat is wel jammer. Uh, in ieder geval. We gaan de straat op. Geen bijzonderheden voor deze dienst. Te melden. Ja natuurlijk met Kim. Dat is anders dan Wim. Citizens reporting. Arson on uh, Gomez Street. Rijdt alstublieft prio 1. We hebben een melding brandstichting. Er zou iemand brand zijn aan het uh, stichten. En dat mag niet. Brandweer rijden mee als het goed is. Dus melden aan eraf, ik, ja, ik ken de melding een beetje. Normaal zou je natuurlijk alleen, of alleen de sirene gaat er even af trouwens, normaal zou je niet met siren aankomen rijden. Aangezien het uh, een hete situatie kan betreffen, maar de brandweer is er al. En de omdat ik de melding ken. dus ik weet dat hier de dader niet meer aanwezig is. Ik staat het strand of waar ik nu rij of niks meer ah daar dat huisje politie te plaatsen wie zegt dat? hallo? ja oké okay. hmm. oké okay, ja is goed hoor als we hier niks meer hoeven te doen dan gaan wij uh, zoeken de bevelvoerder meldt mij dat ze iemand zagen rennen in die richting en mevrouw mogelijk met een jerrycan dus uh, waar uh, je brandstof benzine of zo in kan doen. Dus die gaan we eens zoeken. Die gaan we ook wel vinden. Ah, die rand toch wel staan. Daarachter. Hier ja, gaat niet tussendoor. Laatst gezien hier zo, mogelijk dat ze uh, hier het steegje in ging, nee, mogelijk het ze naar links ging, ja. ja, daarachter. Hier zo. Wapenstokken hier joh, gek! Hoppa! Anders nog iets? Hè? Ik ben aangehouden! Op je knieën zitten! Er wordt geweld gebruikt! Voila! Ja, nu ben je hè! Eigenlijk schuld, dikke pult! Letterlijk! En dan moet je deze kant op, het gaat niet helemaal lekker met mevrouw, uh, ze viel mij aan! Ze viel ze voor alle wagen Medical aid requested in the sketchy officer's report an injured civilian and ambulance requested Rockford Hills Right, alstublieft prio 1. Alles veilig verder hoor. You betcha! Ja, mevrouw leeft weer, gaan naar het ziekenhuis en uh, daar zal een collega bij haar blijven uh, om hey. er aan te, uh, ja ze is aangehouden, dat heb ik dan medegedeeld, nu een soort van, uh, en een collega zal bij het ziekenhuis bij haar blijven tot ze met een slag mag. en als ze met een slag maakt dan gaat ze meteen, oh sorry, meteen door naar het ziekenhuis, of net naar het uh, politiebureau samen met die collega dan, kunnen wij doorgaan? we doorgaan. citizens reporting at bank so. in, uh, Nee. Do not use lights and sirens. Oké. Okay. Code 1. Wat is dat? Code... Oh, oké. Okay. Um, er zouden... Shit, dat is op de verkeerplaats. Deze melding is ten einde. Goed werk. Er zouden mannen of vrouwen of mannen en vrouwen in een voertuig zitten. En die gaan een bank overvallen. Nu hebben wij... Dat opgemerkt en gaan wij ze proberen klem te zetten en dus BTGV uit te voeren. En ze rijden over het strand. Wat is deze? Dacht daar gaan ze. Heb ik die volvoerder in de zweer? Dan gaan ze over het strand. Kan dat met deze Vito? Nee hè. We dachten ze gaan over het strand. Ja, waarschijnlijk richting een bank. Het nou, is onbekend of ze al een bank ook hebben overvallen. We hebben nog geen meldingen ervan gekregen. We kunnen wel volgen, maar we kunnen niet het strand op. Want dan komen we gewoon simpelweg vast te zitten met onze Vito. Maar ze moeten uiteindelijk toch ergens het strand verlaten. komt dichterbij. We hebben ze in het zicht, we gaan een stopteken geven. Ze lijken niet te gaan stoppen. Ze geven gas. En ze zijn toch gestopt. We gaan even achter het voertuig staan en we willen gaan met spoed eenheden deze kant op hebben voor een PTGV. En aangezien ze met meerdere mannen erin zitten, kan dit wel eens uit de hand gaan lopen. Blauw geluid. Eén collega vraagt om assistentie. In, uh, ja, dat is natuurlijk een rot positie waar we staan. Dus of de collega's hier daadwerkelijk gaan komen, weet ik niet. Ze rijden zitten in dezelfde route en dan rijden ze daarin en worden ze daar weer in gespannen. Dus uh, ik denk dat we het zelf maar moeten gaan doen. Gaan we het zelf doen? Dat ja, moeten wel. kunnen we ook gewoon... En uh, een, een bericht voor alle wagens. AT een atp team deze kwam laat laten komen. En als zij er al zijn of bijna zijn, dan... Vallen we aan in dat opzicht. Ja, die fitte snapt het ook. Bijna. Hoe hij snapt me bijna. Ja, rechtdoor, rechtdoor. En dan draai je er, nee, niet de knop om. Deze hier komt van de andere kant. Oké, okay, uitstappen. Handen omhoog, allemaal. Handen omhoog, Vuurlijnen collega's. Uitstappen, iedereen. Kom op. Uitstappen. Uitstappen. Oké, okay, dan doen we het wel gewoon zo. Heel simpel. Uitstappen. Allemaal, handen omhoog. Handen omhoog. Hey hallo, Deze die help. We gaan er drie rennen. Achtervolging. aan deze kant op. Pak ze, pak ze, pak ze. Ja. Omdraaien. Iedereen aangehouden. Alles onder controle. En, um, er wordt geschoten. Ambu is aanrijdend. Eén collega vraagt om een assistentie. Assistance required for a suspect placed under arrest in Spooky beach. Ja, maar... oh, de verdachte is, nou, is geboeid, maar er wordt er nog even neergeschoten. Mooi man. Oh, ik hoef geen ambu. Die rijdt hier. Pas dat? Pas perfect. Yeah. Iemand uh, gaat hier uh, ons zo meteen... Uh, die gaan we zo meteen treffen. Die rijdt hier. ANPR-camera's hebben die hey man, gespot en die zou iemand hebben. Aangevallen in ieder geval met een dodelijk wapen. Daar vliegt de maatje van de motor af. Unit one, 18. With <totstitie> Ik ga ervan nou, Dat Zou dus veel wapen gevaarlijk zijn. mooi. Ja, dat klopt niet helemaal met die motorrijder. Dan gaan we even snel achteraan. Dat klopt ook iets niet. Maar goed, we pakken voor die motorrijder. Die zou je uh, rode uh, dan net pakken. En hier weer, zonder helm ook nog. Stopstreep hier wordt genegeerd want hij vliegt vooruit. Hier gaan we naar een kruispunt met stoplichten geloof ik. Keerslichten dan. Nou, die negeert hij. Oh hij knalt ergens op. Ja dat is niet zo handig zonder helm hè vriend. Even staan, want dat is wegrijden bij plaatsongeval. Oké. Okay. <coughs> Taxirijder gaat regelen voor je nog. Dus, op een rijtje, gevaarlijk rijgedrag, verlaten plaatsongeval. Uh, daarbij komt ook nog Rijder zonder helm. Nou die zet hij nu op. Een beetje te laat. Even volgen. Hier zijn allemaal geen veilige plekken om een verkeerscontrole uit te voeren. Dat dus doen we dan ook niet. Waar ligt die hier? Ja, hier is wel een goed plekje. Goedag. Hallo. Ja, we een ruimers van u zien. Wel was je helm. Oké, okay, uh, heb je iets gedronken? En ook uh, drugs gehad? Nee, oké. Okay. Goed, maar voor mij in ieder geval even afstappen. Of, nou ja. Stel maar even af inderdaad. Maar voor mij even blazen. Dus stop zeg. Dus ja, boem is blazen. Botsen is blazen. Dan gaan we sowieso een... Stop maar. En we gaan nog even spekertest afnemen als je dat niet wilt aan meewerken dan wordt je sowieso ook aangehouden blijf even staan ook we hebben het aangehouden um, voor uh, verlaten plaats ongeval we gaan dat even allemaal onderzoeken jail, ben niet de antwoord verplicht je hebt recht advocaat Kom draaien hand op je rug doen Ik krijg handboeien om van jou en mijn veiligheid so. Ik kan niet veel. het sportauto gaat ook niet ehm. Uh, nou, nu rijden ze door. Is een gewoon uh, blauw aan had, dan uh, stopt ze hier. Ik ga niet allemaal te land. Met Loos hadden we meldingen voor kunnen rijden. Citizen's weer. report, a disturbance in Vinewood Hills. Rijden alsjeblieft, prio 2. Ja, kijkje nemen, gaan wij. Kim, ga ik. Uh, overlast. Veel voorkomende melding lijkt mij. We gaan eens kijken waarom de overlast is en uh, wie overlast geeft en dan sturen we ze ofwel weg of houden ze aan. Ik denk ze is vrij. We we'll waren in de buurt, dus dat komt mooi uit. Ah joh, valt er gewoon mee. Hij loopt hier gewoon met dat ding over de straat. Dat lijkt me niet zo handig. Maar voor de rest, wat mag toch gewoon. Een beetje muziek maken. Blijf staan. Hallo. Hoi. Wat voor mij een ID'tje. Of controle. Oké, no. wel melden van overlast. Uh, nou, lijkt me niet zo'n heel groot probleem dit. Lijkt me alleen niet handig dat hij over de straat loopt. Dat is ook geen stoep. Maar dat is misschien een reden om hier uh, dan niet te lopen. Wat mij betreft vind ik het verder goed. Voor mij uh, nou nah, ik. Weet je, ik ga hier verder niks mee doen. Ik ga lekker uh, naar huis of wat dan ook. Loop niet te veel over straat. En uh, ja, zoek je snelste weg terug. Doei. All units. Er is een poging tot verkrachting plaatsvinden hierboven en dat mag niet. Ook hier weer snellen we ter plaatse. Dan zijn we in de buurt. De slachtoffer zo te zien. Goedag! Even staan. Hallo. Oh, dat is naakt. Dat moeten we even bluren. Hallo. Goeiedag mevrouw. Ben u oké? Okay? Agent, help me alsjeblieft. Uh, een man trok me net in zijn auto en probeerde me te verkrachten. Heeft u enkele informatie over hem? Ja, hij reed in een plek. Exemplar, met de plate numbers. That... Oké, okay, dus er reden in zwarte auto met uh, 85U op het begin. Uh, oké, okay, we gaan hem proberen te vinden. Ben u gewond? Ik ben uh, oké. Okay. Ik wil alleen naar huis. Kun je voor mij een taxi bellen? Ja, tuurlijk. Uh... Uh... Nou, ze liep een beetje raar. Ik ga even een ambulance deze kant op laten komen. En daarmee uh, bedoel ik dat uh, ze liepen een beetje heel wegelwaggel, dus ik wilde even laten nakijken of daar niet nog meer aan de hand is. Oh ik moet natuurlijk die auto nog vinden. Dan is dat niet mijn taak meer. Of zo. Ik heb het gemist. Uh, oh, wacht. Uh, uh, het voertuig is in ieder geval al uh, gespot. Maar uh, nou, zij, mevrouw gaf aan 85U. En inmiddels is het hele kenteken al bekend. Dus dat is mooi. Ik weet wel niet hoe. Hand op het zuur laten. Hey. Land, is uh, ID Ik ga die zien. Mag even uitzetten voor mij. Even handen omhoog. Oké, okay. je hebt hetzelfde door. Je oh, mag omdraaien. Hand op je rug doen. Je bent eens dus aangehouden. Wow. Oh, shit. Oh, that's that's no uh, wapen. Vuurwapen, help, ja geen spoedassistentie, hij is al dood. Want hij kreeg een hartstikke harde klap op zijn hoofd. Lekker man Kim. Okay. Attention unit 1 Lincoln 18, we have vehicles ready um. in Vinewood Hills We gaan voor de laatste melding, we komen Vinewood Hills niet meer uit. Ik uh, 12.02 OC, we komen eraan. Attention unit 6, Lincoln 12. We hebben een possible stolen vehicle in Burton. Rijdt alstublieft prio 1. Oh. Proceed with caution. Ik begreep hem een beetje verkeerd, maar we gaan dus nu prio 1 naar een melding waar een uh, emergency car checking plaatsvindt. Oftewel er is een, uh, ik dacht het is een noodsituatie autodiefstal. Dat dacht ik, maar dit is dus een autodiefstal van een voorrangvoertuig. Dus er wordt een ambulance brandweer of politieauto gestolen. En carjacking is geloof ik um, gewoon dat iemand erin zit en tot hij eruit wordt getrokken en het auto wordt dus een beetje een krantheft auto. Want, maar dat weet ik niet zeker. Ja, het voertuig rijdt al. auto. Het is waar, ligt het hey. een kamar aan. hem, Die is gejat. Achtervolging. kom aan van de wagen. Je ja, had ook is heel jammer. Hè? En het echt kun je er ook echt. Dat ik het zo goed klem zetten door er naast te gaan staan en oh, een beetje schuin er tegenaan te rijden. Maar hier rijden ze gewoon zo alsof ze glijden langs je. Oh, een goed pitje, jammer dat er een burger bij betrokken werd. Dat hebben we geschoten. Uitstappen. Hey, jouw net aangehouden, maar dan met andere kleding aan het staan blijven. Staan blijven wordt je wilt Heel goed. Topie man, je bent aangehouden. Ik ben niet aan het verplicht om advocaat Wil willen begrijpen. Oké, okay, helemaal goed man. Tot dan je deze kan Ik ga jullie bedanken voor het kijken. dat je een leuke video vonden en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan!